In Eduard is het ook heel erg handig om met de filterbalk te werken. Dat is deze balk. Uh, stel je zoekt een deelnemer uit een van je klassen. Dan kan je met achternaam bijvoorbeeld hem opzoeken. Um, wat je ook kan doen is uh, organisatie eenheid. Dus waar zit die? Maar wat eigenlijk nog handiger is de opleiding in, uh, in toetsen. Dan zie je de verschillende cohorten die je kan, uh, weer kan aanklikken. Je kan ook naar je groep direct gaan. Belangrijk is dat je wel even de code weet. En... Um, je klikt op enter en hier vind je dan alle mensen die in deze groep zitten.